Hoe kom je bij Teams? Ga naar het internet. Bijvoorbeeld Google Chrome. Klik in de adresbalk. Typ www.office.com. Druk op Enter. Bovenaan rechts. Klik je op Aanmelden. Vul je account in. Vul je wachtwoord in. Klik op Aanmelden. Klik op Ja. Klik op Teams. Je bent nu in Teams.